Vragen over leven en dood als je niet meer beter wordt. Praten met een geestelijk verzorger. Ben je erg ziek en ga je dood aan jouw ziekte? Je kunt dan verdrietig zijn of bang. Of onrustig of boos. Maar misschien heb je er vrede mee dat het leven bijna over is. Met een geestelijk verzorger kun je praten over dingen die je denkt of voelt. Dat kan ook met familie of vrienden, maar een geestelijk verzorger luistert anders en stelt andere vragen. Een geestelijk verzorger hoort niet bij een kerk, moskee of tempel. Sommigen geloven zelf wel, anderen niet. Een geestelijk verzorger praat met jou over wat jij belangrijk vindt in het leven. Dat doet de geestelijk verzorger door vragen te stellen. Het zijn levensvragen. Bijvoorbeeld, wat is voor mij belangrijk in mijn leven? Wat vertel ik aan anderen over mijn leven? Wat wil ik nog doen voordat ik doodga? Wat is dood? Is er nog iets na de dood? Hoe kan ik afscheid nemen van mijn familie en vrienden? Een geestelijk verzorger komt bij je thuis. En is er ook in het ziekenhuis of verpleeghuis. Om te praten of om samen stil te zijn. Of om samen te lopen of iets te maken. Alles kan. Jij mag praten over alles. Bijvoorbeeld... Hoe je je voelt, over je jeugd en je ouders, waar je bang voor bent, wat je nog belangrijk vindt. Door te praten worden veel mensen rustiger. Ben je gelovig? Ook over jouw geloof kun je praten. De geestelijk verzorger weet veel van geloof. Het maakt niet uit waar je in gelooft. Je kunt om een geestelijk verzorger vragen met hetzelfde geloof als jij. Je mag ook kiezen voor een man of een vrouw. De huisarts kan voor jou een geestelijk verzorger bellen. En ook voor jouw partner of iemand anders in jouw gezin. Kun je niet meer beter worden of ben je ouder dan 50 jaar, dan kost het jou geen geld. Je krijgt dus geen rekening. Je kunt ook zelf een geestelijk verzorger bellen. Bel dan 085 00 43 063. Wie kunnen allemaal een geestelijk verzorger bellen? Jijzelf? Jouw partner of familielid? De huisarts of praktijkondersteuner? Thuiszorg of wijkverpleegkundige? sociaal werker